Hey, heb jij een goed idee? Pak die wave en doe mee. Kom met je wilde plannen vlammen voor Emmen. Pak 2000 euro en creëer met jouw talent jouw event voor jouw Emmen. Kom in de flow en join Strom. Check voor meer info stroomemmen.nl